Welkom bij Pols Model Stuff. Ik zit uh, midden in een, uh, in een project wat volgende week uh, op, uh, op YouTube komt. En ik had een heleboel hele smerige wielen. Dan uh, ben ik begonnen met uh, mijn uh, Rail om ze schoon te maken. Ik dacht, joh, alsjeblieft, dat moet nog anders kunnen. Dus zie hier een mooi stuk Lego. Een wielen schoonmaak Het is uh, een motor. Die ik met iets meer vermogen uh, aanstuur dan dat hij bedoeld is. Die zijn uh, kracht overbrengt op, dit, uh, op deze wielen. Die gaan naar deze twee tandwielen. Die allebei dezelfde kant op draaien door dit middenste wiel. Ik kan hem openmaken door twee dingen los te halen. En hier kan een wiel in. En ik heb hier toevallig twee hele smerige wielen. Het enige nadeel van het ding... Ah, enige nadeel, een van de nadelen van dit ding is dat hij een ongelooflijke herrie maakt. Um, maar eh, ik, als ik zelf bezig ben, ik maak natuurlijk helemaal geen geluid. Dit ding daarentegen, ja het gaat een heel stuk sneller en uh, mijn leven is er een stuk eenvoudiger door. Ik kan er zo een wiel in doen. Ik kan uh, deze dicht doen, dus er zitten geen uh, sensoren op die zeggen, oh het is dicht, laat ik aangaan. Nee, ik moet even een kabeltje pakken. Zo, ik heb hier een uh, transformatorblok liggen. Strik genomen niet nodig. Nou, je hoort het waarschijnlijk al op de camera. De ding draait. Schummetje er tegenaan. Ik vind het niet leuk. Maar dat wiel is dus al bijna schoon nu. Ik met uh, motorwielen. Als een wiel. Uh, aan de motor zit, dan zorg ik gewoon de motor onder stroom. Jummetje er tegenaan en klaar. Maar met deze losse, heb ik niet te doen. Misschien had ik er rubber onder moeten doen. Of uh, keurig. Ah, deze is wel heel erg smerig, zeg. Je kunt wel merken welk wiel voor de up was. Nog mooier zou zijn als dit een automatische wasstraat is waarbij er een wieltje in rolt. En hier klem komt te zitten. Het filmpje er automatisch tegen nagedrukt wordt. Gegeven wordt met een sensor af dat hij al mooi klimt en daarna de wiel er weer uit komt. Maar hé, hey, ik had maar een uur. En om hem uit te zetten, stroom eraf. Zo. Wat een herrie. ook dat heb ik nog niet goed geregeld. Iets met een uitknop. Maar... Um, eens kijken of op camera dit verschil te zien is. Ja, ik zie het heel duidelijk. En op camera zien het ook. Deze glimt een stukje meer dan deze. En dat is niet alleen omdat ik hem onder een bepaalde hoek hou. Dus um, de geleiding hiervan zal een uh, stuk uh, beter zijn. Dan die vieze. Wat dan ook, de volgende is die ik schoon ga maken. Ik denk dat al met al. Ik hoop dat ik nog te staan ben als dit rijdt. Maar dit, dit gaat wel echt tijdwinst opleveren. Ik druk in feite nu de, de wielen van de trein tegen een paar autobanden aan uit een oude Relego kit. En uh, daar zit dat, uh, dat stukje hier bovenop zodat de, dat wiel niet weg kan springen. Ja, je, je, je rilgum slijt wel zo. Zo. dus tot zover. Ofwel vanavond komt er een aflevering waar ik deze wielen voor ga gebruiken, of uh, ik, daar zit een week tussen, ligt een beetje aan hoe vlot het project wil, uh, ja hoe het wil vlotten eigenlijk. Bedankt voor het kijken en uh, tot de volgende keer.